Het is een nachtmerrie voor veel mannen, kaal worden. Ik vertel je waar die inhammen en die typische plek op de kruin vandaan komen. Waarom worden mannen kaal op de kruin? Dit is de Universiteit van Nederland. Ga jij elke ochtend voor de out of bed look of breng je je haar juist tot in de puntjes in model? Wat je ook met je haar doet, het bepaalt voor een belangrijk deel hoe je eruit ziet. Dat maakt het voor mannen dan ook vaak een pijnlijk moment als ze merken dat hun haar dunner begint te worden. Ik houd me binnen de dermatologie veel bezig met haarproblemen en zie regelmatig mannen op mijn spreker die met haarverlies te kampen hebben. Bij de een is het net begonnen, bij de ander al ver gevorderd. Maar dat typische patroon waarmee de kaalheid ontstaat, herkent iedereen wel. Eerst de twee inhammen aan de voorzijde en een kale kruin en uiteindelijk een kale strook bovenop het hoofd, die soms voor de grap wel eens met een landingsbaan vergeleken wordt. Deze vorm van haarverlies heet alopecia androgenetica. En dat betekent zoveel als haarverlies door aanleg en mannelijke hormonen. Maar waarom worden mannen precies kaal? En waarom alleen bovenop het hoofd? Dat de mannelijke hormonen een belangrijke rol spelen bij deze vorm van haarverlies is al een langere tijd bekend. Vroeger werden jonge jongens soms gecastreerd voordat ze de baard in de keel kregen om zo een mooie zangstem te behouden. En het viel artsen op dat deze jongens ook niet vaak kaal werden op latere leeftijd. Dit heeft te maken met het feit dat hun lichaam door de castratie nauwelijks meer mannelijke hormonen aanmaakte. Die mannelijke hormonen zijn testosteron en dan met name het sterkere dihydrotestosteron. Dat ik voor het gemak in de rest van dit college DHT zal noemen. Het lijkt er dus op dat hoe minder van deze hormonen, hoe minder snel je kaal wordt. Maar hoe en waarom deze mannelijke hormonen dit haarverlies veroorzaken was toen nog niet duidelijk. Tot recent werd gedacht dat dit puur en alleen met de gevoeligheid van de haarzakjes voor de DHT te maken had. Volgens deze theorie kan de hoofdhuid onderverdeeld worden in twee gebieden. Namelijk een gebied bovenop het hoofd waar de haren gevoelig zijn voor het DHT. En een gebied aan de zijkanten en achterop het hoofd waar de haren ongevoelig voor dit hormoon zijn. De haren die altijd al gevoelig waren voor het DAT boven op het hoofd, vallen uiteindelijk uit. De rest van het haar blijft gespaard. Een grappig experiment waarbij de haren van de bovenzijde en achterzijde van het hoofd van een man naar zijn onderarm getransplanteerd werden, leek deze theorie te ondersteunen. De haren die namelijk van de kalende bovenzijde van zijn hoofd kwamen, vielen na verloop van tijd weer uit, maar de haren die van zijn achterhoofd kwamen, bleven wel groeien. Maar als deze theorie juist is, Waarom worden sommige mannen dan pas op late leeftijd kaal... als die haarzakjes bovenop het hoofd altijd al gevoelig waren voor de mannelijke hormonen? Die hormonen nemen namelijk tijdens de puberteit al flink toe. Daarnaast kan je hiermee ook niet goed verklaren... waarom sommige plekken, zoals de inhammen en de kruin... eerder kaal worden dan andere plekken bovenop het hoofd. En er is nog niet veel gekkers aan de hand. Op alle andere plekken op het lichaam zorgt de DHT namelijk juist voor haar groei. Dat is de reden dat je tijdens de puberteit ...oksel en schaamhaar krijgt en mannen uiteindelijk ook baardgroei. Dus hoe komt dan dat verschil? Om dit te kunnen begrijpen moet ik jullie eerst wat meer uitleggen over de haargroeicyclus en de anatomie van ons hoofd. Je bent vast wel eens met je hand door je haar gegaan waarbij je vervolgens een paar haren in je hand had. Dat is normaal gesproken geen reden tot paniek, want we verliezen gemiddeld zo'n 100 haren per dag en we hebben er wel 100.000 op ons hoofd. Alle haren op het hoofd zitten met een haarzakje in de huid. Op deze schematische doorsnede zie je dat de huid uit verschillende lagen bestaat. Van boven naar beneden heb je de opperhuid, de lederhuid en een laagje onderhuidsvet. De onderkantjes van de haarzakjes reiken tot in het onderhuidse vetlaagje waar ook een heel netwerk van bloedvaatjes in ligt. Die bloedvaatjes zijn nodig om de haarzakjes van zuurstof en voedingsstoffen te voorzien. Je zou het kunnen vergelijken met een plantje dat via de wortels ook voldoende voedingsstoffen moet binnenkrijgen. Elke haar maakt gedurende het leven meerdere keren een groeicyclus door en dat begint telkens met een heel klein haartje. Eerst groeit het haarzakje de diepte in, zodat het goed in het onderhuidse vetlaagje reikt en vervolgens kan het kleine haartje uitgroeien tot een mooie volle haar. Zo'n haar zal vervolgens nog jaren doorgroeien, maar het verschilt per persoon hoeveel jaar dat precies is. Zo zal bij sommige mensen een enkele haar maar drie jaar groeien voordat deze uitvalt, terwijl dit bij andere mensen wel zeven jaar kan zijn. Het heeft met je genen te maken hoe lang jouw haar normaal gesproken zal blijven groeien. Dus mocht je besluiten om vanaf nu nooit meer naar de kapper te gaan, dan zou het kunnen dat jouw haar maar tot net voorbij je schouders groeit, terwijl iemand anders die dit na dit college wil uitproberen misschien wel haar tot op de billen krijgt. Zodra zo'n haar na enkele jaren klaar is met groeien, komt hij langzaam losser in het haarzakje te zitten, tot hij op een gegeven moment uitvalt en dan bijvoorbeeld in je borstel of in je hand terechtkomt. Maar bij mannen die kaal worden gebeurt er iets vreemds. De haargroeicyclus wordt namelijk steeds korter en de haren groeien niet meer uit tot een mooie volle haar. Als dit proces doorgaat blijven er uiteindelijk alleen nog lege haarzakjes over of er zit hooguit nog een klein donshaartje in dat je bijna niet ziet. Maar waarom verdwijnen de haren dan op een gegeven moment bij mannen? Waarom eerst de plaatsen van de inham en de kruin? En wat gebeurt er met de haarzakjes? Nou, voor het antwoord daarop moeten we juist weer even uitzoomen naar het grotere plaatje. En daarvoor neem ik jullie graag mee naar het lab. Ik heb hier een hoofd staan om jullie te kunnen laten zien wat er zich allemaal onder de hoofdhuid afspeelt. Precies in het gebied waar mannen kaal worden, en dat ik eerder met een landingsbaan vergeleek, zit onder de huid een soort stug peesblad. Dit peesblad verbindt de voorhoofdspier met de achterhoofdspier. En als ik de spieren en de peesblad even voor de duidelijkheid uitteken, dan zie je inderdaad dat dat peesblad precies verloopt in het gebied waar man en kaal worden. En dat de voorhoofdspieren zich als een soort van halve maandjes aan dat peesblad vastzitten. Dat is aan de achterzijde eigenlijk hetzelfde. Nou, en omdat het peesblad eh, de spieren met elkaar verbindt, kun je bijvoorbeeld fronsen door je voorhoofdspier aan te spannen. Als je het goed doet, zie je dan rimpels op je voorhoofd verschijnen. Omdat de hoofdhuid stevig met het peesblad verbonden is, kun je deze voelen meebewegen door tijdens het fronsen je hand op je hoofd te leggen. Nou, voor je omgeving zal dit er redelijk raar uitzien, maar probeer het maar eens. Dit peesblad en daardoor dus ook de hoofdhuid kunnen naarmate we ouder worden, langzaam strakker komen te staan en dat komt eigenlijk door twee dingen. Ten eerste groeit ons hoofd nog door totdat we ongeveer 21 jaar zijn en je hoofd wordt dus na de puberteit langzaam nog iets groter. En ten tweede kunnen we onze schedelspieren, naarmate we ouder worden, vaak niet helemaal meer goed ontspannen. Met name over onze achterhoofdspier hebben we relatief weinig controle. En daardoor kan deze soms continu aangespannen zijn. Doordat het hoofd nog wat groeit en de schedelspieren wat aanspannen, wordt het peesblad en de hoofdhuid strak getrokken. Een beetje vergelijkbaar met het vlies van een trommel. En kijk nou eens mee naar deze animatie wat er gebeurt als de hoofdhuid strak getrokken wordt. Hier zie je een doorsnede van de hoofdhuid. Onderaan zie je de schedel met daaroverheen het peesblad waar ik jullie zojuist over vertelde en daarop de drie huidlagen. Nou, wat er gebeurt als dit strak getrokken wordt is vergelijkbaar met wat er met deze spons gebeurt als ik aan beide kanten ga trekken. Zoals je ziet wordt die dunner. Hetzelfde geldt met onze hoofdhuid en dan met name met het onderhuidse vetlaagje waar die bloedvaatjes in liggen. Omdat de bloedvaatjes daardoor verdrukt worden, zal de doorbloeding in de hoofdhuid minder worden. En daardoor krijgen de huid en de haarzakjes minder zuurstof en minder voedingsstoffen en ontstaat er een milde ontstekingsreactie. Om te testen of dit inderdaad een rol speelt bij mannen die kaal worden, is er recent onderzocht wat er gebeurt als er botox wordt gespoten in de voorhoofd en de achterhoofdspier. De gedachte is dat de spieren hierdoor weer ontspannen en daardoor juist de spanning op de hoofdhuid minder wordt. Nou was dit maar een klein onderzoek, dus dit moet nog beter worden uitgezocht, maar het lijkt er wel op dat dit een gunstig effect op de haargroei kan hebben. Mocht je dus fronsen naar dit college zitten te kijken, laat die frons dan maar snel verdwijnen. Maar goed, als het hele gebied bovenop het hoofd het moeilijk krijgt als de spanning op de hoofdhuid toeneemt, dan zitten we nog steeds met een belangrijke vraag. Waarom worden dan eerst de inhammen en de kruinkaal en later pas de rest? Daarvoor moet ik jullie laten zien wat er gebeurt als ik dit vlies op deze pop op spanning breng. Ik heb deze nu alvast even opgedaan, maar bij een trommel wordt de spanning in het vlies normaal gesproken gelijkmatig verdeeld. Door de vorm van de schedel en de richting waarin de schedelspieren trekken, zal de spanning in de hoofdhuid niet overal hetzelfde zijn. Nou, dat is in een mooi experiment onderzocht door met steeds meer kracht een vlies over een hoofd te trekken en daarbij te meten op welke punten de spanning in dit vlies het hoogste was. Drie keer raden wat er ontdekt werd. De punten waar de spanning het hoogste is, komen precies overeen met de inhammen en de kruin. Hier en hier dus. Met alles wat ik jullie nu verteld heb, lijkt het alsof we het antwoord op onze vraag hebben. Maar toch nog niet helemaal. Want bij vrouwen kan de spanning op de hoofdhuid uiteraard op dezelfde manier toenemen. Maar waarom worden vrouwen dan veel minder vaak kaal? Daarvoor moet ik toch weer even die mannelijke hormonen van het begin van mijn college erbij pakken. Alleen een strakkere hoofdhuid is namelijk niet voldoende om kaal te worden. Kaal worden ontstaat juist door een samenspel van een strakkere hoofdhuid en de mannelijke hormonen. Weten jullie nog dat ik jullie over het DHT vertelde, die sterkere vorm van testosteron die normaal gesproken in het lichaam juist voor haargroei zorgt? Recent is gebleken dat de werking van dit hormoon op de haarzakjes kan veranderen als de haarzakjes in de verdrukking komen. In plaats van het stimuleren van de haargroei zorgt het in dat geval juist voor dat de haargroei onderdrukt wordt. Zolang de haarzakjes dus in goede gezondheid verkeren zal het DHT niet voor problemen zorgen. Maar, zodra de hoofduit en de haarzakjes het moeilijk krijgen, is het DHT de extra trigger die ervoor zorgt dat het haar uiteindelijk uitvalt. Een vergelijkbare situatie, zoals boven op ons hoofd, waarbij de spieren aan een peesblad trekken, komt nergens anders in het lichaam voor. Dat verklaart ook waarom het haarverlies bij mannen zich niet op andere plekken op het lichaam voordoet. Goed, alles leuk en aardig, maar kun je er wat tegen doen? Het antwoord is ja, maar hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Haarverlies is namelijk een geleidelijk proces waarbij de haarzakjes langzaam steeds meer in de problemen komen tot het proces op een gegeven moment onomkeerbaar is. Je kunt het natuurlijk gewoon omarmen en accepteren dat je kaal wordt, maar mocht je er toch wat aan willen doen, dan is het eerste moment dat je merkt dat je inhammen of een kale kruin begint te krijgen, het beste moment om een behandeling te starten. Als je er op tijd bij bent, zijn er een paar opties. Minoxidil is een middel dat de conditie van de hoofdhuid verbetert en de haargroei stimuleert, zonder dat het iets op de mannelijke hormonen doet. Het effect wisselt alleen per persoon en je moet het dagelijks als een lotion of schuim op je hoofdhuid aanbrengen, dus je moet het wel zien zitten. Verder zijn er medicijnen zoals finasteride en dutasteride die de omzetting van het testosteron naar het dihydrotestosteron remmen, waardoor dit niet het nadelige effect op het haar zal hebben. Je moet wel weten dat deze behandelingen levenslang gebruikt moeten worden, want als je ermee stopt, gaat het bereikte effect helaas weer verloren. Een haartransplantatie is natuurlijk ook vaak een optie. Daarbij wordt haar van de achterzijde van het hoofd naar het kale gebied getransplanteerd. Het is alleen zo dat het niet-getransplanteerde haar bovenop het hoofd vaak nog verder uitvalt over de jaren. En Daarnaast heeft het getransplanteerde haar meestal ook geen levenslange houdbaarheidsdatum als er geen andere maatregelen genomen worden. Mocht je dus een haartransplantatie overwegen, dan is een aanvullende behandeling met minoxidil en of finasteride aan te raden om het effect te behouden. Zoals jullie gemerkt hebben, is het proces achter het ontstaan van mannelijke kaalheid erg complex. Ik hoop natuurlijk dat jullie nu haarfijn weten waarom mannen kaal worden op de kruin. Maar mocht je na dit college toch met de handen in het haar zitten, probeer dan wel vooral ontspannen te blijven. Anders zit je straks met het haar in je handen. Bedankt voor je aandacht.